Hij heeft geen kentekenplaat en geen helm. Ja, en een rentehard. We hebben een meting. Alle mensen, leuk dat jullie naar deze nieuwe video, mijn naam is GTA 5, LSPD voor morgen. En vandaag ga ik bad met Wim, met de Volvo V70 van verkeerspolitie. En met sneeuw, je zult denken, het is toch uh, eind uh, februari. Maar ja, het sneeuwt hier in ieder geval super hard vandaag. Het blijft weliswaar niet liggen, maar het sneeuwt wel. Um, dus dat telt, vind ik. Um, want het blijft hier ook niet liggen. We gaan lekker de straat op de Volvo V70 uh, gaan natuurlijk verdwijnen uit het... Uh, dagbeelden hoe wil je het noemen maar dat betekent niet dat ik hem niet meer kan gebruiken want ik vind hem heel erg mooi het uh, model ja dan nou, laten we niemand afkrijgen maar dan iets minder maar dat is ik merk gewoon dat er nog niet echt een hele mooie Volvo ooit is gemaakt en ik weet wel dat mensen daartoe mee bezig zijn geweest um, maar nooit hebben afgemaakt en dat is wel jammer uh, de mooiste Volvo die ik uh, mij kan herinneren is eentje in GTA 4 en die was mooi en die reed lekker. Maar in GTA 4 waren de handelingen nou ook gewoon een stuk beter. Um, dus ja, dat. Wij gaan uh, de straat op. We gaan de snelweg even opzoeken. Maar we gaan ook zeker gewoon noodtelemeldingen rijden. Omdat ik denk dat uh, we anders te weinig te doen krijgen. Dus we gaan hem meemaken. Er rijden veel motoren rond. Ondanks dat het misschien wel glad is. Maar dat mogen ze van mij zeker. Lekker zelf weten. Misschien houden we nog eentje aan een staande zonder kentekenplaat ofzo. Er rijden namelijk veel motoren rond zonder kentekenplaat. Ik moet wel alvast zeggen, um, het kan zijn dat jullie op Teamspeak uh, of dadelijk tijdens, het, um, tijdens deze video een berichtje horen van Teamspeak. Nee, ik ben het niet vergeten uit te zetten. Ik moet het even bewust laten aanstaan. Omdat ik iemand iets had gevraagd of iemand iets voor mij kan doen. En vervolgens dacht ik, ja ik moet eigenlijk ook nog echt even opnemen. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, ik reageer even niet. Maar uh, ik moet dus wel aan waard blijven, anders kan ik zijn berichtjes natuurlijk niet meer krijgen. Mm, oh. Het is hier achter pas invoegen. Nee, mm, we mogen niet. Dan gaan we hier maar even snel langs. We hebben een ANPR-camera voor, zoals je ziet onder de flitsers. Ik moet even voor me opletten dat we niemand aanrijden. En gaan we gaan hier trouwens naar rechts. En dan zo. Dus uh, officieel zouden we wat kentekens moeten krijgen, uh, te zien krijgen, om maar zo te zeggen, kon dat nou? Uh, kon ik dat nou wel of niet? Ik weet het niet meer. Wat ik wel kan doen, maar hoe deed ik dat ook alweer? Is sinds snelheid. Uh, was dat? was dat ook alweer? Pling, daar was hij, denk ik. F5 of zo, ja. Zo, uh, so. hoe, hoe hard stond hij? 70 miles per hour of zo. Um, dat is hier natuurlijk niet de ideale plek voor, want uh, ze zijn net vertrokken bij het, uh, uh, bij het stoplicht, daar het verkeerslicht. En hier even gebruik maken van iemand zijn oprit. Nou gaan we eens kijken of iemand uh, met een uh, gekke snelheid langskomt. Nou, hij gaat omhoog. Top. Oh, oh, oh. Wacht even. Kut. Owner oh, no, wanted, owner oh, no, wanted. Uh, Jackal 44 lqr 668 en Nu moeten we heel erg gaan zoeken. Is dat deze beste heer toevallig voor ons? Oeh die gaan ineens naar rechts. Is dat? Oh ik zie het gewoon nog niet shit ik denk dat het die auto daar was kan ik hier nog tussendoor nee dat kan niet meer jammer um, het ging ineens heel snel want de owner was wanted um, maar daar kon ik uh, dat zag ik te laat en dat is echt moeilijk joh je moet dat zien en op dat moment moet je uh, eigenlijk meteen die auto al achterna zitten en als ze dan ineens vier of vijf uh, langs uh, vliegen want er kwam eerst geloof ik expired license voorbij en toen owner Wanted. Dus we gaan een nieuwe poging doen. Maar het is een soort ANPR camera. We zetten hem lekker voor ons uit. Dus we gaan een nieuwe poging doen. Dat in tot voor nu. En dus dan meteen alles wat we voor ons hebben rijden. Oeh, dat was heel close. Maar ingecalculeerd door Wim. En helemaal perfect. Kunnen we kunnen natuurlijk even zo doen. En zo doen. En dan eens terug kijken wat deze auto doen. We gaan zo elk voertuig langs. Owner oh, no, Wanted. Hebben we weer eentje. Uh, ik vermoed dat dat deze is. 6-2. Weer niet. En deze dan. Nee. Potnonders zijn er misschien. Kentekenplaten die helemaal niet voorkomen ofzo. zo. Maar, super handig. mis ik hem nou gewoon weer? Dat zou toch niet mogen? Hè? We gaan hem eens zoeken. Ik, het moet lukken. Maar het kan echt aan mij liggen dat ik het mezelf heel moeilijk maak. Of het is ook best moeilijk. En nou, elk voertuig even langs. Is het deze? Ja toch? Nee. Hè? Even kijken, check nog extra doen. Ja, die blijven zwart, daar kan ik gewoon niks aan veranderen. Nou, we gaan een nieuwe poging doen. Ik, ik vind ze jammer. We hadden het makkelijk kunnen hebben misschien. Gewoon heel goed opletten. Zodra er een auto langskomt en hier rijden ze misschien best hard. Ja, doen even alleen op deze helft we kunnen wel alle tweede helft pakken. Maar dat wordt alleen maar moeilijk. Oeh, hij ontwijkt gewoon dat ding. Coolblue rijdt best hard. Die reed nog harder. Wat mag je hier? Dat is ook weer zo'n goede. Oeh, die reed echt. Ze rijden best hard hier. Meldingen staat trouwens ook aan. Moet de laatste zijn. 82 QZN. Ja, dat is deze. We hebben er eentje hoor. Topplek, License suspended Dus Hij uh, heeft een ingevorderd rijbewijs De, de eigenaar in ieder geval hè. Het kan zijn dat er iemand anders in zit Laten we hem ook even blazen. De, de, de stopplek die hij heeft uitgekozen is redelijk raar. Goeiedag, hallo, heeft u voor mij een, een rijbewijs? Dank u wel. Dit is de eigenaar. Dus die zou ingevorderd moeten zijn. Suspended. Ja, dat is niet zo mooi. Um, waarom rij je met een uh, ingevorderd rijbewijs? Hoe durf je zo'n beschuldiging te maken? Ik rij helemaal niet meer in voor Nou, het staat een systeem, het staat aan PR gebeuren, dus het, het klopt wel. Ik heb al iets gedronken. Heb je niks weten te doen? Natuurlijk niet. Zijn meteen meteen zo vallen. Heb je drugs genomen? Ja, oké Oh, kijk eens aan. Goed, jij gaat voor mij moeten, of voor mij moeten plaatsen. Uh, dat gaan we nu even doen. Oké, okay, dat is negatief. Jij gaat... Uh, nog even We moeten uh, spekseltest aflaten afnemen zeg maar het is trouwens gestopt met sneeuw en het wordt nog niet donker positief op cannabis um, ik krijg sowieso van mij oh kut kut stop stop stop stop stop stop stop stop uh, heel goed man. nee, hier, komen kom even mij. Uh, hadden bijna een uh, waarschuwing gegeven We gaan even hier veilig staan oké okay, even het volgende uh, ik kan hier geen bekeuringen meer geven. Dus je bent sowieso aangehouden bent voor uh, rijden om invloed en misschien komt uh, um, rijden om een ingevorderd rijbewijs daar gewoon automatisch bij. Normaal zou je daar een bekeuring voor krijgen denk ik. Uh, ik ga je nog even vergeren, heb je drugs Assets bij. Andere dingen die je bij mag hebben natuurlijk. terroristmask en een police-stick dus zo'n wapenstok. Nou ah, helemaal mooi, man. Oh, god, kijk eens daar. Uh, waarom heeft die mevrouw dat nou weer aan? Uh, ja, wij gaan deze auto laten afslepen. En dan uh, kunnen we door. Het sneeuwt wel een beetje. Toe reeds zonder helm, geloof ik, hè? Het is dat ik nu ook het witte bolletje op de kaart zag. Die zag ik oprecht niet. Maar ik denk dat hij zonder helm reed. En hard. Maar ik heb hem niet kunnen meten. Hij reed niet te hard. Maar nu rijdt hij redelijk hard. Ik denk zonder kentekenplaat en zonder helm. En hij gaat er ook vandoor lijkt het. Heel hard. Maar zo'n Volvo moet ook hard kunnen als het goed is. Dus zo, hij reed op de andere weghelft. Hij heeft geen kentekenplaat. En geen helm. Ja, en hij rijdt te hard. We hebben een meting. We gaan even de meting voortzetten. 78. Zo, so, wat doet hij nou joh? Nou, die uh, vorderen we zijn we sowieso in. 78 is de hoogst gemeten meting. Oh god, ja, gaat goed. Maals power is dit, hè, dames en heren. 77. We houden in. Hij heeft geloof ik nog niet door dat we achter hem zitten, of juist wel, want hij haalt echt gevaarlijke capriolen uit. even stoppen vriend je nee, gaat niet stoppen hij gaat hier naar rechts dat scheelt nee nee nee nee nee nee nee nee nee dat gaan wij niet doen volg je mij? ja hij volgt mij nou hij heeft net zijn helm opgedaan maar dat is natuurlijk een beetje te laat wij uh, gaan uh, een paar dingen doen hem uh, aanspreken kijk voor de nog goed met hem gaat zijn rijbewijs wil ik zien die hou ik ook meteen bij mij en dan uh, ja, daar is verder niks uh, mee aan de hand en dan gaan we even kijken hoeveel is 78 maals behouden dat is 125. Laat zeggen dat je hier 100 mag, dan is dat 25 kilometer te hard. Um, dus dan willen we weten um, hoeveel 25 km per uur en maals per hour is. Uh, even kijken, waar staat dat nou? 25 km per uur is ongeveer 16 maals per hour. Uh, denk ik. Hier staat aan de ene kant staat 16, aan de andere kant 36. Ik snap me niet waarom op 16 dan rijdt hij dus zoveel te hard. Um, jij gaat voor mij sowieso dus speeding 10 plus. Uh, no license plate. Uh, plate staat er niet, dat is altijd jammer. Um, op jouw kentekenplaat hadden we niks gevonden. Gevaarlijk rijgedrag. Dangerous driving, waar staat hij We zijn er al voor op, nou hier zo. Um, ja, dat is allemaal heel duur en daarvoor wordt zijn motor in beslag genomen, sowieso, want hij heeft geen kentekenplaat, Dus uh, hij mag afstappen. Uh, artikel 5 krijgt hij van mij gevaarlijk rijgedrag, dus die hebben we gegeven een EMG, educatieve maatregel, gedrag. Um, en dus dat te snel rijden. Dat zijn allemaal ja, bekeuringen van 3000 dollar, in totaal lijkt me niet. Als je alles bij elkaar gaat optellen, die EMG, nou, misschien ook wel, uh, maar dat is wat overdreven in dit uh, in dit geval denk ik maar goed ja, we gaan even kijken of je nog wat uh, leuke meldingen te vinden we zijn ik denk dat het dus niet in, mijn, in mijn gebied dus we gaan nog eens terug richting de stad rijden we houden sowieso even dit ding weer voor ons ook al heeft dat weinig zin als we nu dus gewoon continu achter zijn auto moeten blijven rijden maar kijk nu kunnen we dit doen en nu gaan we dadelijk allemaal voertuigen voorbij rijden, zou moeten, want ze rijden nog sneller dan ik. Misschien kan ik ze daardoor nog wel pakken met een uh, snelheidsbekeuring. Uh, je nee, moet er we wel weer samen gaan voegen. We've got on route 68. Ja, daar kunnen we wel even heen. Dat is wel... Alsnog ver, maar als we hier daar naar links gaan, dan komen we hem wel uh, tegen. Dan laten we dit ding even uit. down reset of zo. en dan nog een keer op F5 zo. nu is dat ding uit um, ik ga eens kijken dan even snel zo een bochtje pakken of binnenkort eens dus, um, ik weet niet van welk script dat is misschien traffic police of ik dat even kan instellen naar kilometer per uur of misschien kan een van jullie mij nu al vertellen of dat überhaupt mogelijk is ja, hier moet ik eigenlijk ook een bekeuring van geven naar meneer Coolblue ik ga jou inhalen maar dit is natuurlijk niet echt de bedoeling zo langzaam rijden. Wij gaan dus gebruik maken van onze vrijstelling. Een verdacht persoon op dit tijdstip bij een pak. Dat is natuurlijk wel verdacht. Ja, nou, logisch. Je zegt het al. Maar uh, we gaan toch even kijken. Of we gaan sowieso even kijken. Ga je naar rechts toe Zo. Lekker gewerkt. hij gaat naar rechts. Oh, een konijntje. Let op, konijntjes. Zo, nu stopt iedereen. Nee, stop jij. Een konijntje met oversteek. Sowieso over vijf seconden gaan we daarnaar ook een konijn. Hè? Maar we zagen ze nu. Lekker gewerkt. Hier is de legerbasis. Het zijn leuke wegen, wegen, wegen, wegen, ja, om het spoed te rijden, maar dat hebben we nu niet. In het echt, ja, is het natuurlijk niet zo leuk, maar je kunt ja, een beetje tegengesteld tonnen, tegenovergesteld naderen of hoe heet het? Uh, tegenovergesteld, ja, tegenovergesteld naderen, met uiteraard blauw en sirene. Daar loopt een vosding dier. Zo gaat het goed power op die Volvo, kom op. Uh, ja, te plaatsen. Is er een bank? Ah, ja. Ik zie nog open. Uh, ja, dank u wel. Goedemiddag meneer, hallo. Change my name of change me. Hoi meneer, ja, Wim politie. Wat uh, mag ik wat hier aan doen bent? Ik ben uh, naar mensen aan het kijken van het nieuwe boek uh, Mensen van San Andreas. Oh, Oké, okay, mooi. Uh, helaas uh, this, uh, is dit uh, privéterrein en uh, je, je maakt, ja, hoe zeg je dat, Onf, conf, oncomfortabel of zo, maak je de medewerkers. Dus uh, ik geloof dat Wim vroeg of hij kon vertrekken. Uh, dat had ik niet door. Als ik bij de bank vraag of ik mag blijven, kan ik dan blijven? Nee, zo werkt het niet. Um, ik weet bijna zeker dat het tegen de regels in gaat. Um, ja, je mag gaan, maar ik wil wel nog even, uh, even van jou een uh, identiteitsbewijs Hij uh, heeft wat zweterige handen. Uh, dat kan natuurlijk meer reden zijn. controleer hem even nog, als hij verder niks uh, zijn kerfstok heeft staan, dan mag hij voor mij gaan. En, uh, ik heb geen reden om hem te verjeren, denk ik. Of juist wel. Hij was een privé-trein. Nou, laat hem maar gaan. Je mag je natuurlijk iets minder hard. Laten we zeggen dat je hier 45 miles per hour mag. Het staat eigenlijk al op zo'n bord hè. Daar staat een bord namelijk. 45. Hey, goed ingeschat, pik! Helemaal trots op mezelf nu. Hij reed eenmaal per hour te hard. Maar hij wordt ook... Um, wat zeiden we? Gezocht? Nee, wat stond er nou? License spannen. Ah, ingevorderd rijbewijs. Ik vind het best leuk om zo met de Volvo te rijden. Misschien vinden jullie het super saai. Maar ik vind het leuk. Ik denk dat de meesten het saai vinden. Maar ik vind het wel leuk, een keer. Ja, jullie vragen vaker, doe verkeerscontrole, doe... doe dit, doe dat. Even kijken of het ook echt in ons mailersysteem staat. Voordat dat ding uh, niet meer klopt. Kan zijn dat aan Ik ga het de kenteken keer hallo. Voor mij een rijbewijs. Of in ieder geval in het tijdsbewijs. Want je zou... Uh, geen rijbewijs meer moeten hebben en dat klopt ook. Jouw rijbewijs is ingevorderd, dus mag ik vragen waarom je toch rijdt? Oh, hij zegt ook weer, oh, alsjeblieft, dat is uh, belachelijk, ik uh, rij gewoon... Uh, nou, klopt gewoon. Nee, het klopt dus niet. Hij gaat voor mij daar een bekeuring voor krijgen en dat is uh, driving suspended license en dan mag je dus niet verder rijden en dat is een dure. Um, en daarbij rijd je iets te hard, maar dat ja, daar ga ik nu moeilijk over doen. Um, maar je mag dus niet verder rijden. Dus ik ga hem even uitschrijven, je mag er eens uitstappen. Je ja, auto laten we hier staan. Niet omdat het moet maar omdat het kan. Uh, of ja het moet ook. Hij, hij mag niet verder rijden. Maar ik heb geen zin om die weer ergens te parkeren en zo. Is het toch twee seconden werk, ja dat klopt, maar ik ben laai. Die verlijden mooi. Ook al zit ik gewoon achter mijn computer. Even kijken, die is uitgeschreven. Wat ik ga doen is hem nog even op deze manier aanspreken zo. So, en dan Dismiss aan voet. Alright, dan Om het heel crew te zeggen, mag je dat uitzoeken. yo. Hola amigos. Nou, we gaan uh, kijken of we nog één uh, boefje kunnen pakken. En dan is het wel weer... ...ruim voldoende geweest voor vandaag met deze video. Ik denk dat het lang was, maar vooral lang met... Um, ...rijden. Niet echt met uh, veel melding en zo. Daarom dat ik zeg van, we doen er nog eentje. Misschien mijn amigos? Nee, die zijn helemaal cool. We zijn wel heel langzaam. En dat ze bang zijn voor me. Hé uh, joh, niet tuteren. Kan ik ook achter mij? Ja, dat kan. Oh. Ah, ik krijg het. Onder de knie hoe dat minuutje werkt. Ik had nog snel die minivan ook even gecontroleerd. Oh, we gaan slingeren ineens. Langzaam rijden, namelijk uh, 15 miles per hour, oh, 20, 27, waar je um, 45 mag. En slingeren, dat is een reden om toch alsnog mijn amigos even aan de kant te zetten. op een perfecte plek met een manig zijn want er komt niet veel verkeer mijn motorpolitiecollega collega met een helm achterop die rijdt ook even langs, je komt even kijken hoe het gaat voilà amigos ik ruik drugs of in ieder geval ik zie drugs ja, dat is verdacht net zat er een andere amigo ja daar zat net iemand anders naast een verdacht maar het zit hij niet achterin nee heel verdacht oké okay. hey, um, luister eens beste vriend heb je iets gedronken toevallig jij bent er in 1999 Um, ik hoef dat niet te beantwoorden. Nee, dat hoefde inderdaad niet, maar uh, heb je drugs gebruikt Ja, Ja, dat zegt hij. Eerlijk, want ik ruik en zie je er al. En um, je mag van mij even uitstappen. Uh, rustig aan, je, je valt bijna onder. Ik ga je even vastpakken en even naar de uh, stoep brengen. Ik duw eerst via jou die deurtjes even dicht. Zo. Mevrouw, even blijven zitten. Hey luister, jij mag even voor mij... Uh, oh, ik ga je eerst verjeren op basis van uh, de wet uh, verdovende middelen. Of je die bij je hebt. En uh, al het andere, want dat kan gewoon. En ja, dat mogen wij gewoon. Dat is even jij hebt uh, mm, ja, een paar van de, uh, verboden middelen bij. mag even blazen voor mij. Blazen tot ik stop zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Oh, Maar zie. Yo, lekker beetje pik. Dat is goed, maar nu gaan we deze eens doen. En die is niet zo goed denk ik. Of minder goed. Thanks. Oh, oké. Okay. Dan de vraag. Oh, nee toch wel. Uh, positief, ja. ecstasy positief. En wat zeiden we nog? Marihuana. Lekker man. Nee joh, ik weet het niet. Nooit gebruikt. Je bent aangehouden, vrij onder Oh shit, weer de verkeerde knop. Je bent aangehouden voor rijden onder invloed, niet de ander en recht op een advocaat, ik had je al gefrijeerd, dat ging eigenlijk ook per ongeluk, ik ben te snel met allemaal dingen, dus ik had niet eens door tot uh, de knopjes uh, zo gingen, een transporteenheid kan ik niet meer vragen, want ik heb hem officieel gevraagd om te vertrekken, um, ook voor nu wil ik even een rijbewijs hebben, een rijbewijs waarom zou je denken, als zij gewoon voldoet aan alle eisen, nee, die is ingevorderd, dan uh, is het niet straf waar hij is ingevorderd, maar ze rijdt niet. Uh, dan uh, mag zij gewoon uh, on foot verder. Die auto, ook hier, laten we hem lekker staan, puur omdat het kan. En ik heb er geen zin in. Maar niet gaan rijden, mevrouw. Jullie kijkers, ga ik bedanken voor het kijken. Die meneer, ze zeggen dat hij er vandaag de dag nog steeds staat te wachten op een transport die er nooit is gekomen. 12.01, dat is 12.01 nee het wordt te lang het wordt te lang ik hou jullie houden van mij te goed laat zeker even in de in de in de, in de, in de comments weten of jullie vaker uh, dit soort video's willen zien met de audi uh, dit is een Volvo, met de Volvo, met de audi met de, audi, met de passat uh, van de landelijke eenheid om in ieder geval even wat uh, snellere controles te doen en amper camera dingen gebeuren te doen laat me weten en ik zie jullie graag bij de volgende video tot dan joe